Fort van Souerlé is een van de negen forten die eind 19e eeuw, om precies te zijn tussen 1888 en 1892, werden gebouwd als onderdeel van de vestingwerken van Namen. Er is zowel in de Eerste als in de Tweede Wereldoorlog zwaar gevochten, met aan beide zijden veel slachtoffers. Zo werd het fort in 1914 zwaar gebombardeerd in de slag om Namen. Het grootste gedeelte van het enorme gangenstelsel is echter nog steeds intact. En vandaag de dag is het onderdeel van een 4-wheel drive Land Rover parcours. Yo beste kijkers en welkom bij alweer een nieuwe avontuur van Lost Buildings. We zijn vandaag bij een uh, bunkercomplex ergens midden in België. En uh, het is 1883 gebouwd. Ja, best wel oud. Dus. En het heeft ook gediend in de Tweede Wereldoorlog denk ik. We zullen kijken. Wat voor fort is dit paal? Voor mij een uh, oud bunkercomplex uit de Tweede Wereldoorlog. Ja, ja, ja. Dus dit is best wel gaaf. Maar er loopt ook een uh, Land Rover, uh, dus een four wheel drive route er doorheen, waar we nu uh, ons op bevinden. Wauw, dit is toch wel een heel, heel groot uh, gangenstelsel. Dit is wel heel gaaf hoor. Ja. Ja. Druipsteen. Druipsteen, ja. Kalk. complex hoor. Wauw. Er is niet zo'n kras erheen voor de Dan komen we bij die... die we Oh. Dus eigenlijk wordt dit trein nu gewoon gebruikt door, ja, 4x4, 4x4 auto's. Ja. Mooie content. Dit is een heel groot complex mensen. Ik zijn nog veel jeugd geweest. denk het erbij. Ik denk ik hem nu Het is van kalk gemaakt, niet paul dit spul. Nee, beton? Beton. Ja, de bouwt is te laag misschien. Het is beton. Dikke, zware betonnen. Zo, het lijkt me een soort schouwkelder eigenlijk iets. Wacht even. Hoe, hoeveel meter gangenstelsel was die? Nou, op het internet staat hier dat hier 22 kilometer gangenstelsel zijn. Wow. Het schijnt dat je hier een trap hebt naar beneden in dit gebouw en dat je dan in een heel grote gangenstelsel komt. Dit is gewoon nog maar de bovenste laag eigenlijk. Oké. Okay. Your steps keep me awake, don't cut me down, throw me out, leave me here to waste. I once was a man with dignity and grace. Now I'm slipping through the cracks of your cold embrace, so please.